Het zal u niet ontgaan zijn, of misschien wel. Het was weer klimaat voor en klima klimaat na bij de publieke omroep. Uh, ondertussen waren er allemaal ja, activisten bezig... met daadwerkelijk heel erg in het oog lopende acties voeren. Ik moet het er even over hebben. Maar ondertussen was de NPO ook bezig met het klimaat ons onder de neus te wrijven. Ja, het was uh, niet spectaculair. Ik weet niet of jullie er iets van hebben meegekregen? Beetje. Beetje? Roos? Ja, ik heb veel gewerkt, dus ik heb niet heel veel gezien. Ik word wel op Radio 1 ook van alles, maar ja, het was wel heel onhandig geprogrammeerd volgens mij. Heel laat allemaal. Je ja, laat en ook... Niet echt hebben waarvan je denkt, nou dan ga ik kijken. Het rommelig, het ging van het een naar het ander. En, ja. Ja. ja, Het was, ja, het was het ook Robie niet voor altijd voor even thuis. entertaining. Het was niet echt dat je dacht, uh, blijf, we blijven er voor thuis. Doe een heel even klein overzichtje van wat er was. De klimaatcrisis, de stijging van de zeespiegel... Soms voelt het zo ver weg toch? Welkom! Dankjewel. In de Rotterdamse haven ben je boetes aan het uitdelen voor de vervuilers uh, nou, het, het was gelukkig niet nodig, maar ik kwam wel even kijken. Wat mij op persoonlijk vlak het meest raakt als het gaat om klimaatverandering, is dat. Uh, ja, ik heb het vaak met mijn kinderen erover. En die zeggen dan toch vrij direct tegen mij van ja, maar jullie generatie is het voor ons aan het verkloten. Door de energietransitie moeten auto's niet meer rijden op brandstof, zoals dit beestje hier, maar op elektriciteit. En zo werd ik een behoorlijk gefrustreerde klimaatactivist. Door klimaatverandering komen overstromingen veel vaker voor. Maar de kledingindustrie zorgt elk jaar voor meer CO2-uitstoot dan alle schepen en vliegtuigen bij elkaar opgeteld. Het is inmiddels geen nieuws meer. De temperatuur op aarde stijgt. En de gevolgen worden steeds duidelijker voelbaar. En Roos, is het nou goed? Zo van de NPO doet goed zijn werk? Of is het ook je van ja? Als je aan een vliegtuig vastketent, heeft het echt tien keer meer effect? Duizend keer meer? <laughs> Sowieso natuurlijk. Sowieso. Maar uh, ja, nee, ik vind het initiatief wel charmant. Ja, oké. Okay. Je gaat ja, allebei. Nee, ja, maar ik bedoel, je kan ook niks doen. Ja, okay. Ik vind alleen, het is dus niet heel lekker geprogrammeerd. En het had ook wel iets uh, gezamenlijker aangepakt kunnen worden. Doe dan een grote show ja, of met een gezamenlijke spannend. presentatie. Jaag de vervuilers op of zoiets. Iets interactiefs of iets wat ja. aan de buis, ja, waardoor je... Een hier blijf je niet voor thuis. Nee, dat is... Het is... Sterker nog, ja, ik zou heel vreemd opkijken als ik thuis kom en ze zitten dit te kijken. Ja. GELACH Ik zei nou, van nou, jongens, is het, is, het, is, het, is het normaal wat jullie aan het Mag doen ik erbij zijn? op de bank ja. met wat chips? <laughs> Ja, er maar werden... maar het, toch, toch is het goed, okay, het. ondanks alles wat eraan mankeert... en ik heb ook lang en lang niet alles gezien, is het toch goed dat de NPO... Uh, geprobeerd heeft de thema breed onder aandacht uh, te brengen. Ja. En ik vind echt dat de NPO uh, als taak heeft één keer in de week... een hele goede klimaatavond uh, te organiseren. Oh, je dus maat maat de, één keer in de week? Gewoon. Eén keer in de week een ja. klimaatavond. En dan ook lang volhouden. Ik denk dat Frans Klein hier heel antwoord is over ja. dit idee. Ja, maar serieus. En, uh, dat hoef je niet, de hele, nou ja, niet de, de hele avond, maar maak er dan anderhalf uur van. Op primetime. Op primetime. En, uh, prime time. Dat is, en uh, is dat lang? Ah, oké, okay, uur. uur, uur, uur, maar wel op en, en nodig dan ook de mensen die gisteren uh, bij, de, bij die uh, privéjet stonden. Geeft die ook dat, een he? normaal podium? Ja. Wow, Luister ik vind nou dat ook naar. zo goed dat ze dat hadden gedaan. Ja geweldig. Ja, ja ik vind het hartstikke ja. goed. En als jij daar dan een lijfverslag aan doet? Oh ik, had, oh, ik had onmiddellijk nee, niet die, die praten, we waren het afgestoken. E en ik had vast onmiddellijk geroepen van, waarom deed u dat dan niet bij de boeren of zoiets? Kijk, ja. Heel diplomatiek. Ja. Even kijken, <lacht> uh, er was natuurlijk ook weer een lollige quiz georganiseerd. Uh, maar zo uh, het is gewoon een wet van mede en persen. Ja. Als er bij de NPO een lollige quiz uh, wordt geprogrammeerd, dan wordt die altijd door Harm Edens gepresenteerd. We hebben een achterwandje van Splinter en natuurlijk Holland's Cop Talent. Dat scheelt enorm veel grondstoffen en energie. En ik kan eindelijk een keer op zo'n mooie grote rode knop drukken. Mm. Ik heb hier een uitvinding dat is echt iets voor jou. Dat zijn stickertjes, die kan je eraf halen en die plak je dan op je fruit. En dat blijft dan een week tot twee weken langer goed. Ik denk ook misschien onder ja. de ogen, want dat mag ook wel even iets uh, ja. minder lang. Ja, dit, dit wil je ook weggooien natuurlijk. En ik blijf nu een week langer goed. Maar dan nou. zouden we tot onze dood naar Harm eens moeten blijven kijken. Nou, zolang we doorgaan met klimaatweken wel, uh, denk ik. Want dat presenteert hij ieder jaar. Ja, ik, ik heb geen idee waarom dit allemaal gebeurt. En waarom dit... <lacht> er is ook helemaal geen commissie die dit tegenhoudt. <lacht> je kunt toch wel met z'n allen nadenken. Dan nou willen we het klimaat wat sexier maken. En dan krijgen we deze humor. Uh, ja, En wie je dan humor. ook altijd krijgt met klimaatweken is Diederik Jekel. Oh, ja. Ja, Diederik Jekel, dat is dan de populaire wetenschapper. Echt zo'n soort fruitvlieg die je door het hele Klimaatweek <lacht> ziet vliegen. Ja, dat heb ik ook ja, op de een of andere manier. Dan zit hij weer in een taxi om mee te praten over het klimaat. En dan zit hij weer op een stoel. Het is <lacht> altijd hetzelfde verhaal. Ik word er nooit vrolijk van, ik step altijd weg. En dat kan en mag niet de bedoeling zijn van zo'n klimaatwerk. En dan heb, is er nog één nieuwe NPO-klimaatgoeroe bijgekomen. En dat is beatles scanner Nick van Nick en Simon, oh, echt? die heeft ontdekt dat je het klimaat kan redden door je uh, oude e-mails op te ruimen. Oh. Door je volle mailbox op te ruimen kun je heel wat CO2-uitstoot besparen. Al die data staat namelijk op energieslurpende servers. De NPO is deze week klimaatwijs. In het programma De Wereld van Morgen gaan we op bezoek bij bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat en duurzaamheid. De wereld van morgen, woensdag 2 november op NPO 1: Energie slurpende surfers. Ja. Ja. ja, dat is. Uh, ik heb er ook nog nooit over nagedacht. Nee. is echt.